Nou, welkom. Um, we zijn met een nieuw thema begonnen. Het thema homeostase. En uh, even een aantal dingen even, um, gaan we herhalen. Dat hebben we in de vorige lessen uh, waarschijnlijk al gedaan. En uh, we gaan vooruitkijken. Homeostase, we hebben gekeken naar een regelkring. We hebben hier een regelkring van onze lichaamstemperatuur. En je ziet op de x-as de tijd. Op de i-as zie je lichaamstemperatuur, de stippenlijn. Is de 37 graden lijn. En wat zie je? Een sinusoïde, een kromme, met golfjes op en neer van onze actuele lichaamstemperatuur. Ja, dus die golf op en neer. Nou, hoe komt dat? Negatieve terugkoppeling. Het eindresultaat van het proces beïnvloedt het proces zelf op een negatieve manier. Dus het remt het proces. Um, hebben we al gedaan, dus daar ga ik snel overheen. Uh, wat is belangrijk in dit thema? En dat is het thema waarnemen. Deel waarnemen, daar, daar gaat het uh, grotendeels om. En hoe doen we dat? Dat doen we met een receptor. Nou, die receptor kunnen we waarnemen. En die receptor die geeft dat door, het signaal van ik heb iets waargenomen, aan een conductor. En een conductor geeft het dan door naar een effector. Nou, wat moet je je daarbij voorstellen? Een receptor is een zintuigcel. Dat kan zijn een zintuigcel in het oog, een staafje of een kegeltje in je oog. Je kan alleen maar iets waarnemen waar die voor gemaakt is. Een zintuigcel in het oog kan alleen maar licht waarnemen, en een zintuigcel um, in je oor kan alleen geluid waarnemen. En je moet heel veel moeite doen om die zintuigcel iets anders te laten doen dan waar die voor gemaakt is. Je kunt allemaal het voorbeeld dat je een zintuigcel in je oog, die kan je ook druk laten waarnemen. Door hard met je duim op je oog te drukken, zie je op een gegeven moment kleurenpatronen. Ja? Maar daar is die cel niet voor gemaakt. Toch reageert hij erop. Als die maar hard genoeg geprikkeld wordt, in dit geval duim in je oog, ja, dan kan je die zintuigcel toch een signaal laten versturen. Die zintuigcel die verstuurt het signaal met behulp van een neuron en dat wordt geëffectueerd in een spier of in een klier. En wat bedoel ik daarmee? Nou, Die zintuigcel, een staafje, een kegeltje, die stuurt zijn boodschap via een sensorisch, een voelend neuron naar de hersenen. In die hersenen zitten schakelcellen, daar wordt iets bedacht, daar wordt erop gereageerd. Die schakelcellen die sturen via een motorisch motor, er zit beweging in, zit een motorisch neuron, naar een spier of een klier, het signaal. En in dit geval is dat het signaal in de kuitspier dat iemand een schop wil verkopen, omdat je iets ziet gebeuren. Ja? Er zitten daar cellen in het oog, hersenen, waar het wordt bedacht, schakelingen worden gemaakt en hier hier. Kan ook een klier zijn. Kan ook een zweetklier zijn. Um, even kijken. Dus dan hebben, we, dan hebben we dit gehad. Wat is dat nou? Dat precies. Dat signaal. Dit is een, ik heb hier een neuron getekend. Um, één neuron. En hier zit een tweede neuron vast. Nou, dit is het gedeelte. Dit is het gedeelte. Hier deze spritus en dendrieten. Waar die het signaal krijgt. Dit is een lichaamscellichaam. Um, en hier dit is het axel waarmee hij zijn boodschap doorstuurt. En ja, wat stuurt hij dan door? Een boodschap. Maar wat voor een boodschap is dat? Het is een elektrische boodschap. Hetzelfde het signaal dat door jouw stopcontacten gaat, gebeurt ook in je zenuwcellen. Voltage is wat minder. Hoeveel minder? Nou, best wel wat minder. Kijk maar, um, hier zie je het signaal. Dit is het signaal wat zo'n zenuwcel door kan sturen. De binnenkant van die zenuwcel is negatief geladen, min 70 millivolt ten opzichte van de buitenkant. Dus is het een lading in. En de lading is elektriciteit. Wat gebeurt er met zo'n signaal? Hij wordt positief, hij gaat naar plus 30, hij wordt negatief en hij komt weer in een herstelfase. Dit is de actiefase en dit is de herstelfase. En die duren even lang. Eens een actiefase duurt 1 milliseconde, de herstelfase duurt ook 1 milliseconde. Dan 2 milliseconden voor een impuls, het signaal dus, en de herstelfase. Dus totaal kunnen er niet meer dan 500 impulsen per seconde gaan. Toch nog steeds een hele hoge. Um, nou, zo'n uh, zo signaal dat wordt hier doorheen gestuurd, en op een gegeven moment zit deze zenuwcel vast aan de volgende zenuwcel En hij zit net niet vast. Die ruimte, die plek waar die twee. Een boodschap door kunnen geven, in een synaps. Nou, een synaps werkt maar één richting op. Dus deze zenuwcel kan een boodschap doorgeven naar deze zenuwcel. Maar andersom kan deze nooit laten weten aan die dat het goed met hem gaat. Eénrichtingsverkeer. Werkt maar één kant op. Terug naar de impuls. Die impuls, die ziet er altijd zo uit. En het mooie is, het maakt niet uit of je het over mensen hebt, over katten, over honden, over apen, goudvissen. Iedereen heeft dezelfde impuls. Hij kan maar op één manier gebeuren en dat is deze manier. Wanneer gebeurt dat? Als die boven de min 50 uitkomt. Dus die zenuwcel die wordt geprikkeld en op een gegeven moment als die geprikkeld wordt, die boom omhoog, valt hij weer naar beneden en herstelt zich weer op min 70 millivolt. kan niet anders. En dat noemen ze alles of niets wet. Of hij geeft een signaal door of hij geeft geen signaal door. Halve maatregelen zijn er niet. Maar dat is toch raar. Want ik zie meer licht, ik kan minder licht zien. Hoe kan ik die boodschap dan doorgeven? Nou, daar hebben die zenuwcellen iets op bedacht. Want, helemaal hieronder, hier kan je het zien, weinig signalen, maar veel signaal. Dus hoeveel signalen, wat de frequentie is van die impulsen per uh, minuut, per seconde, dat is de boodschap die doorgegeven wordt. Dus daarmee kan gevarieerd worden met hoe belangrijk is deze boodschap of niet niet de amplitude, niet de hoogte. Nee, dit ziet er altijd zo uit. Altijd zo. Ja. Dus zo ziet het eruit. En alleen de frequentie, daarmee kan worden nagegaan. Is er veel of is er weinig? Ik wil niet noodzakelijkerwijs zeggen, dat als de frequentie toeneemt, dat de boodschap is, er is meer licht of er is meer geluid. Dat kan ook anders zijn, maar daar komen we later nog op. Dan komen we daarop terug in uh, 6 vbo pas eigenlijk. En volgens mij hebben we alles gehad. We hebben een uh, receptor die, hebben, die heeft iets opgevangen. Een conductor heeft dat signaal bewerkt of dat heeft dat signaal uh, doorgestuurd. En een effector die zorgt ervoor dat iets uiteindelijk um, ja, gerealiseerd wordt. Dat iemand die schot krijgt. Goed, we gaan, uh, we gaan hiermee verder. En vooral die zenuwcel, daar komen we nog uh, zo meteen. We komen daarop terug in de volgende les. Dankjewel.